Wij zijn Axel Minus en Berchtonis en samen zijn we Amix. Ik ben dus DJ The Night, of ja, Wannes de Ridder is mijn echte naam. Wij zijn Wouter Matthijs en wij zijn samen de DJ Duo Agency. Ik ben Tom Verlos en de helft van de Signifers. Traditiegetrouw start de finale van Kunstbende met een DJ-contest. 10 DJ's krijgen 20 minuten de tijd om het beste van zichzelf te geven. Wat trok jullie aan in het uh, DJ'en? Ja, gewoon een beetje de connectie met het publiek. Um, als je aan het trouwen bent, dan voelt je echt, um, je bent hier een meester van de muziek eigenlijk. Dat volk is in op van onze muziek. Ook het wereldje daar rond, zo, de, de backstage, de belichting, soundcheck. Hè. Van alles plezant. DJ worden is geen beslissing die je zomaar neemt. Er moet passie voor muziek zijn. Geld is ook handig. Een uh, maat van mij uit het, dezelfde het die verkocht zijn oude DJ-console eigenlijk echt. Een prulkeur, denk ik, dat het niet meer dan 100 euro waard was. En ik weet niet, dat interesseerde me altijd wel. Ik dacht van, ja weet je, laten we het kopen. En ik was eigenlijk direct gefascineerd erdoor. En nog geen drie maanden later had ik al iets veel duurder en groter gekocht. Ja, om te beginnen had ik al een hele, uh, hele hevige voorliefde voor muziek. En die is dan uitgebreid. Plus daar bovenop dan naar mijn vader, die was ook wat in de muziekwereld. En mijn moeder, die is ook DJ geweest. Dus dat uh, heeft allemaal wel met elkaar wat te maken. Dus die, die fascinatie is eigenlijk vrij rap gekomen. Op kunstbende blijven wel de buitenlandse dromen nog uit. De DJ's hebben beide voetjes op de grond. Iedereen droomt wel van Tomorrowland en al die toestanden. En het zou natuurlijk echt wel enorm tof zijn om, om verschillende landen te kunnen kijken met je, bekijken met je hobby. Maar wat dat echt mijn doel is en wat ik denk dat toch wel ook een mogelijk doel is, is vooral niet elk weekend iets doen, maar als ik iets te doen heb ik een, een vrij groot feestje. Rekening houden met de studies, dat kan alle kanten op gaan, we weten het echt nog niet. Uh, we zien wel.